Hoi, daar ben ik weer. Ja, ik zit nog steeds op deze berg, ik heb net een wandeling gemaakt, geocaching gedaan, schat gevonden. En op basis van die wandeling heb ik dus drie tips. De andere, eerste tip vind je in een ander filmpje. En dit is de tweede tip. En die tip gaat erover dat de wereld is Raar natuurlijk, maar we vergeten dat vaak hè? en met geocaching vergeet je dat helemaal, want dat is wel interessant. Dan heb ik zo'n zo GPS-apparaatje, nou, ik heb het niet zo snel bij de hand, maar daarmee die geeft dus aan hoe ver het is, maar dan wel zeg maar gewoon hemelsbreed. En euh, nou, toen ik begon, was het 1 euh, kilometer. Nou, 1 kilometer dat is een kwartiertje lopen, denk ik, nog niet, nog niet eens 10 minuten, en dan ben je er. Ja, maar niks was minder waar natuurlijk, want dat ding dat wees gewoon recht eh, omhoog en ik moest die berg op, maar dat kon helemaal niet, dus ik moest gewoon braaf het pad volgen. En al met al ben ik denk ik wel een uur aan het wandelen geweest. Nou, en in het dagelijks leven, in ons bedrijfsleven, denken we eigenlijk ook vaak zo. He, we, we, we, we hebben een bepaald doel voor ogen, we willen een bepaalde kant op en we denken dat er een weg, rechte weg naartoe loopt. Of we denken dat, het ene, dat we alle factoren kennen die van invloed zijn op die weg en op onze, het bereiken van ons doel. Maar dat is niet zo, want... Um, nou ja, je mij, als je me, me, me een beetje kent, intuïtie is een hele belangrijke uh, aspect, zeg maar, wat ik gebruik in het, in het ondernemen. En ja, daarmee haal je eigenlijk nieuwe dimensies ook bij het ondernemen. Um, en natuurlijk weet je, de wereld is dus meer dan drie-dimensionaal, want wij leven in een drie-dimensionale wereld, dat weet ik. Uh, maar misschien is het wel vier- of vijf-dimensionaal. Dus, um, Kijk, als je dus bezig gaat met ondernemen en in het bereiken van je doel, of je niet een beetje een oogkleppen op hebt, of dat je niet één, twee of drie dimensies naar aan het kijken bent. Is er niet een andere dimensie die je bij kunt betrekken, waardoor je een nieuwe wegen vindt, waardoor je een, een nieuwe pad vindt naar je doel. Want dat is wat ik ervaren heb, op makkelijkere wegen, want dat kan ik je ook wel verklappen. Dat, ik kon, had natuurlijk recht omhoog kunnen lopen, maar ja, dat was flink klauterig geweest. Had ik ook niet de goede apparatuur en de nieuwe goede uh, spullen voorbij me. Dus dan accepteer je gewoon dat de wereld dus, dat, dat, dat je dus een, een ander pad moet gaan bewandelen. En als je alleen maar denkt van oké, okay, ik moet recht op mijn doel af... of ik, ik, de wereld is inderdaad een soort van plat en oh shit, ik kom een berg tegen, wat moet ik nu? Ja, dan, dan raak je in verwarring. Nou, dus het kan goed zijn als je in verwarring bent of als je even niet meer weet uh, ja, hoe je verder moet. Denk dan maar eens, misschien is de wereld wel drie, vier, vijf, misschien wel negen dimensionaal. Dus dat is mijn tweede tip op basis van deze wandeling. Is dat je is... Uh, Verder kijk dat je neus lang is. Gebruik eens andere dimensies bij het realiseren van je doel. Veel plezier!